Ik was 12 uh, toen ik de diagnose mes kreeg, bij de meeste mensen duurde het heel lang voordat ze erachter kwamen, mij was het vrij snel. Ik, uh, ik was voor de eerste, uh, eerste week naar de middelbare school, was naar de brugklas gegaan. Ja, ik kwam thuis en ik stapte van mijn fiets af en ik merkte dat mijn benen smalkten. Ik kon er nog wel op staan, maar ze gingen zeg maar, helemaal andere kant op dan wat ik wou. Dus ik ging snel naar binnen, voor zover snel mogelijk was. Mijn moeder zegt: Mijn benen door haar, maar ik kon eigenlijk niet meer zeggen. Het wel een beetje als een mooie, alsof ik heel erg drank was. Of zo. En, uh, mijn moeder schrok heel erg. Mijn moeder heeft een verpleegkundige, dus die weet best wel veel over lichamelijke dingen. En die dacht: Meteen, oh, dat zit niet goed in die hersenen, want het was allemaal echt op het gebied van coördinatie, zeg maar. Uh, toen heb ik vrij snel uh, in het ziekenhuis mijn onderzoeken gehad, MRI scans, uh, ruggeprikken, limbalpuncties, foto's. En na een week of vier zijn ze erachter komen dan dat ik MS had. Ik had in het begin een, uh, een uh, RR vorming dus dat relapse Meeting. Dat betekent dat ik een aanval kreeg waar dus lichaamstructies uitvielen en vervolgens uh, herstelde ik... Vrijwel helemaal. Ik had nog wel restverschijnselen verschijnselen. Dus als ik moe was dan ging dat praten weer iets lastiger. Maar het was, het was vrij goed te doen zeg maar. Uh, dat is ongeveer drie, vier jaar zo gegaan. En daarna is het overgegaan in de primair progressieve vorm. Dus eigenlijk gaat mijn lichaam nu gewoon in een te snel tempo voor mij achteruit. Zonder dat het nog echt... Uh, Herstelvorm heeft, zeg maar. Ondertussen kan ik niet meer lopen, ik kan niet meer staan, uh, ik kan niet zitten zonder goede ondersteuning, ik heb geen rond- en hoofdbalans, ik heb blaasklachten, slikklachten. Eigenlijk bijna alles wat je kan hebben met MS, maar ik heb geluk, gelukkig wel heel weinig uh, last van cognitieve klachten en daar ben ik wel heel blij mee dat ik gewoon nog kan communiceren en zo. En ja, ik ben blij dat dat nog gewoon intact is gebleven. En, uh, yeah. Ik heb uh, door mijn MS heel erg veel last van vermoeidheid. En daarom kan ik niet echt heel lang per dag uit bed zijn. Dus uh, s ochtends word ik gewoon gedoucht op een, uh, een doucheblancaar, zeg maar. Dus gewoon een, een bed onder de douche. En uh, dan ga ik daarna weer naar bed, want dan ben ik helemaal kapot. Uh, ik kan ongeveer gemiddelde dag, zo'n drie, vier uur per dag uh, uit bed zijn. Ja, voor de rest uh, ja, geniet ik gewoon lekker van mijn eigen plek. En ik hoef niet zo heel veel bijzonders te doen om het naar nou mijn zin te hebben. gaat, uh, gaat goed hier. Wat je vaak merkt van mensen die mij opnieuw, opnieuw leren kennen en nog helemaal mijn niets niet weten is dat ze denken dat je weinig kan. Dat je geen Goede op, op, opleiding gehad heb ofzo. Ik heb dan de haven afgemaakt, bijvoorbeeld, en dat vinden mensen dan allemaal opeens heel bijzonder, omdat ik MS heb. Terwijl ik denk, van ja, nou ja. En mensen op straat ook, als ze als bijvoorbeeld uh, iets, iets vragen of zo, iets simpels als van hoe laten ze het dan? Dan gaan ze helemaal op een toontje tegen je praten alsof je het tegen een klein kind hebben of zo, of tegen iemand met een verstandelijke beperking en dat vind ik gewoon, dat vind ik zo stom dat mensen gewoon denken van, oh dat meisje zit in een rolstoel, nou dus zal ze wel niet slim zijn of achterlijk of wat dan ook zeg maar, dat ja, slaat gewoon nergens op zeg maar, maar gelukkig kan ik er vaak om lachen zeg maar en uh, gelukkig heb ik mensen om me heen die wel weten wie ik ben. En wat ik kan en die me wel waarderen voor wat ik ben. Zeg maar. Toen ik 12 was en dan te horen kreeg dat je dat hebt, zo'n ziekte, dan, ja, dan ben je eigenlijk nog echt een kind. Net een puber aan het worden. Dus het dringt niet echt door. Weet je, wel. je denkt niet van: wow, wat een heftige ziekte. Je denkt van: oh ja, het zal wel. En je gaat gewoon verder, maar ongeveer. Toen ik veertien was, toen begon ik zeg maar echt te, te beseffen en te merken aan mijn lichaam dat het gewoon echt mijn leven echt overhoop zou gaan gooien, zeg maar. En dat ik het niet zomaar kon negeren en zo. En dat was best wel zwaar. Toen ben ik op postdepressief geweest. En uh... ja, dat was, dat was echt een zware periode. Ik ben toen ook opgenomen geweest. En uh... ja... Het was, het was echt een heel, heel uh, heftige tijd voor mij en het heeft lang geduurd, zeg maar, voordat ik weer goed positief in het leven kon staan, zeg maar, en ik heb daarom ook een uh, paar weken geleden in uh, mijn kerk, waar ik al uh, vanaf het uh, aan lid ben, zeg maar, heb ik getuigenis gedaan, omdat, uh, ja, waar ik nu ben, zeg maar, heb ik gewoon... Ik ervaar echt dat God mij gewoon echt hier gebracht heeft en door al die verschrikkelijke dingen, door die MS en, en, en alles wat daarbij komt, de depressiviteit, de psychoses die ik gehad heb, dat hij echt door dat alles heen alsnog bij mij is en mij nu gewoon echt een plek gegeven heeft waar ik me thuis voel. Mensen om me heen die fijn zijn en waar ik van kan genieten en dat... Ja, dat hoort ook echt bij mij, dat heeft mij gemaakt wie ik ben en ik ben wel echt super dankbaar voor dat hij eh, eigenlijk gewoon altijd bij mij geweest is. Ja, ja ik ben Nadine, ik ben 22 jaar, ik kom in het uh, maandje in mijn sluis. Nadat ik eigenlijk van rond naar her ben geweest heb ik nu eindelijk mijn thuis gevonden en dat is hier.